Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meijer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 28 maart. Ziekte is niet alleen lichamelijk. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jesaja 61 vers 1. De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden. De Bijbel leert ons dat Jezus kwam om onze wonden te genezen, onze gebroken harten hoop te bieden en om ons een kroon op ons hoofd te geven in plaats van as, Vreugdeolie in plaats van een rauw gewaard. Zie Jesaja 61 vers 1 tot en met 3. Veel christenen lezen dit bijbelgedeelte en weten dat God ons wil genezen van lichamelijke en geestelijke ziekte, maar er is meer dan dat. De waarheid is dat onze emoties een onderdeel zijn van ons uiterlijk en ook zij kunnen ziek worden, net zoals een ander deel van ons. De wereld van vandaag is vol met mensen die lijden aan emotionele pijn. De oorzaak is vaak misbruik, afwijzing, verlating, verraad, teleurstelling, veroordeling, kritiek of ander negatief gedrag van anderen. Deze emotionele pijn kan meer verwoestend zijn dan lichamelijke pijn, omdat mensen het gevoel hebben dat ze het moeten verstoppen en net doen alsof het niet bestaat. Als jij een emotionele wond in je leven hebt, moet je weten dat Jezus je wilt genezen. Maak niet de fout te denken dat Hij alleen geïnteresseerd is in jouw geestelijke en lichamelijke leven. Breng je wonden bij Hem. Jezus wil je overal genezen waar het pijn doet. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, dank U dat u om elk gedeelte van mij geeft, inclusief mijn emoties. Elke emotionele pijn en wond die ik heb, breng ik bij u. Ik weet dat u het kunt genezen en herstellen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je en tot morgen.